Hey, ik ben Nira van Voice en in deze video toon ik hoe je je voicemail kan instellen. Ga naar freedom.voice.be en log in met de inloggegevens die je reeds ontving van je adviseur. Om je voicemailbericht up te looden op de online telefooncentrale, ga je eerst naar Beheer en daarna naar Voicemail. Klik op Toevoegen om een nieuwe voicemail aan te maken. Bij voicemailboxnummer geef je een intern nummer in dat nog niet in gebruik is, bijvoorbeeld 500. Bij beschrijving geef je een passende beschrijving voor de voicemail in, bijvoorbeeld alle medewerkers in gesprek. Voice werkt met voicemail to e-mail. Dit wil zeggen dat het ingesproken voicemailbestand verstuurd wordt naar je mailbox in de vorm van een mail met het geluidsbestand als bijlage. Daarom is het nodig een e-mailadres in te vullen. Je kan gerust meerdere adressen toevoegen. Onder welkomstberichttype kan je kiezen voor standaard of aangepast. Kies je voor standaard, dan kies je uit een van onze reeds ingesproken standaardberichten. Je kan kiezen uit verschillende talen en uit man-vrouw. Wil je zelf een bericht inspreken of uploaden, dan kies je voor welkomstberichttype aangepast. Er zijn verschillende manieren om een persoonlijk bericht up te loaden. Je kan rechtstreeks inspreken in de microfoon en het bestand zo bewaren. Hiervoor dien je even toegang te geven aan je microfoon in je webbrowser. Daarnaast kan je een reeds ingesproken geluidsbestand uploaden. Klik op bestand kiezen en selecteer een audiofile. Dit moet WAF of MP3 zijn. We raden aan om altijd een gepersonaliseerd bericht te gebruiken. Dit is een stuk landvindelijker dan een standaard melding. Klik op opslaan om de voicemail te bewaren. Je kan gerust meerdere voicemailberichten aanmaken. Dit is interessant als je een voicemailbericht hebt binnen openingstijden en eentje buiten openingstijden. Je dient nu het voicemailbericht toe te voegen aan je belplan. Ga hiervoor naar Belplan en selecteer je vaste nummer. Onder Belplan zie je een aantal stappen om je bereikbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld een toestel zijn of een mobiele doorschakeling. De voicemail is altijd de laatste stap. Deze komt dus onder de bestemming. Klik op Stap toevoegen en selecteer in het eerste veld Voicemail. Klik in het tweede veld voor de passende voicemail. Klik op Opslaan om de stap te bewaren en onderaan de pagina klik je nogmaals op Opslaan om je belplan te bewaren. Je hebt nu een voicemailbericht gekoppeld aan je vaste nummer. Wil je weten hoe je meerdere berichten kan toevoegen en kan koppelen aan openingstijden? Bekijk dan de hulpvideo openingstijden. Bedankt voor het kijken van deze hulpvideo. Graag je er niet aan uit, bel gerust support op 03 303 4020.